Hi, ik ben Jacqueline Peek en 17 april was ik voor de tweede keer bij de online meeting van de Nieuwe Boerenfamilie. De vorige keer waren we vooral met uh, coaches, burgers en een paar uh, en één boerin. En dit keer waren het juist vooral de boeren die sterk vertegenwoordigd waren. En het was uh, nu leuk met de boerenversnellers erbij van uh, editie 2020. En ik zal zelf gehoord van Henk Huigen uh, uit Amersfoort uh, was erbij. En die hadden de dag erna een uh, koeiendans. Uh, dat de koeien naar buiten gingen om te laten zien. En hij doet vooral mee omdat ze een evenementenlocatie hebben: een moestuin en zorgboerderij. En uh, wil graag de onbenutte mogelijkheden uh, ook gaan benutten. Dan was er bijvoorbeeld uh, Peter met een melkveebedrijf uit uh, Rotterdam. En uh, kinderopvang uh, en BSO daarbij. Uh, Marijke heeft uh, biologisch melkvee en zoekt uh, afzet voor uh, kaas waar ze mee gaat uh, starten. Sander uh, zit in de aardappelen en die zoekt uh, of er lokaal ook uh, afzet voor uh, te vinden is, uh, omdat natuurlijk ja, veel overschot is, omdat de horecabedrijven uh, dicht zijn en evenementen niet doorgaan, waardoor dus uh, de aardappelfrietmarkt uh, redelijk ingestort is. Dus alle beetjes helpen om uh, daar wat aan te doen. Zo zijn er de actie uh, benen frietjes door het hele land heen om vooral uh, frietjes uh, te kopen in de winkel of direct bij de boer. Uh, dan was er nog een vraag of dat er uh, personeelstekort is bij de boerenbedrijven omdat ze uh, anders buitenlandse medewerkers hebben die nu niet uh, hier naartoe kunnen komen. Uh, zo had ik een voorbeeld van een uh, aspergeteler die in de krant stond. En die kreeg talloze sollicitanten uh, binnen, dus die had uh, geen krapte wat dat betreft. En anders is uh, Sander daarmee bezig om daar ook een, uh, een website voor op te bouwen, zodat uh, degenen die werk zoeken en werk aan te bieden hebben elkaar uh, makkelijk kunnen vinden bij de seizoensarbeider.nl in oprichting. Even kijken, wie hadden wij nog meer bijvoorbeeld? Uh, Miranda Verbeijne was erbij als uh, niet-boer, maar haaiboer, uh, <laughs> Om uh, ook online zichtbaar uh, te maken van de agrarische sector. Joshi, um, zij is uh, initiatiefnemer van uh, FoodUp en ook de nieuwe boerenfamilie. Yvonne Faber, die het geheel uh, netjes leidde om iedereen aan het woord te laten. Um, Jorrit heeft een melkveebedrijf in Enschede met een zorgtak en die wil mee naar plantaardig toe voor de, ja, de kringloop en een sluitende plek in te nemen. Benny en Monique uit de Achterhoek hebben een bed and breakfast melkveebedrijf, heel veel verschillende dieren en ook paardencoaching waar ze ja, een betere loop in wil krijgen. En uh, daar gaf uh, Marijke bijvoorbeeld ook al aan dat zij misschien eens aan de student kan helpen die onderzoek uh, kan doen wat, er, uh, wat goed zou werken in, uh, in de regio daarvoor. Dus dat is gelijk wel een mooie samenwerking. Uh, dus even kijken, Boris was er ook bij. Uh, die heeft een kleine wijngaard en lammeren en conceptkippen. Els, Egelmans, uh, hebben een uh, ijsmakerij in uh, Noord-Brabant biologisch voor de helft en uh, zij hebben normaal afzet bij evenementen maar ja die zijn er nu niet dus uh, op zoek naar andere mogelijkheden om uh, hun ijsafzet veilig te stellen. Els Uiderinde is uh, onderzoeksboerin met praktijkonderzoek en uh, zoekt daar deels financierders voor ook, uh, heeft ook een bedrijf op basis van uh, kringloop en even kijken. Maarten was er ook nog. Um, die heeft het programma rond de food chain uh, traveller en die heeft uh, zich de vorige keer aangeboden bij uh, Boy Griffin om uh, te helpen oogsten. En die heeft daar ook uh, inderdaad meegeholpen de handen uit de mouwen steken. Dan was er nog een vraag van: is er een zorg over de melkprijs of, of wat brengt corona met zich mee? Uh, ja, de melkprijs die is wel iets aan het uh, dalen, dus dat uh, is iets om in de gaten te houden. Um, verder wordt ook gekeken voor uh, vrijwilligers, uh, zijn die in te zetten, mensen die nu thuis zijn, niks te doen hebben. Uh, bij Henk bijvoorbeeld komen ze in de moestuin helpen en dat uh, is makkelijk uh, uit te leggen om uh, wat onkruid weg te halen hoe dat, uh, hoe dat werkt, zodat zij lekker in de natuur bezig zijn en ook uh, bezig kunnen zijn en ze zijn al gewend aan uh, de zorgtak voor of een boerderij dus dat uh, komt helemaal goed We hebben ook geholpen met een uh, kast te bouwen en even kijken dan als je afzet zoekt of uh, boerderijproductie wilt uh, kopen in je buurt kijk op findfarm.nl voor uh, welke boerderij bij jou in de buurt te vinden is en... Zo zat er bijvoorbeeld in, puur uit Altena, is in de regio Brabant een uh, Altena box opgezet. En zo kan je op supportyourlocals.nl nog meer regionale initiatieven zien. Wat gewoon heel erg mooi is om te zien dat dit ook uit deze crisis uh, voortkomt, dat mensen uh, gaan samenwerken. En een leuk initiatief vanuit consumenten is ook nog uh, fietsen voor men eten. En verder uh, zijn allerlei communities op boer bewust... Um, en initiatieven om uh, de boodschappen thuis bezorgd te krijgen zoals boerschappen.nl En zelf um, ben ik een boerendochter en ik uh, wil honderdduizenden mensen een Nederlandse boerderij laten ervaren door middel van online en offline evenementen of door ze te leren vloggen zodat ze op die manier een inkijk kunnen geven in hun bedrijf. Nou, ik zal kijken wat, uh, wanneer de volgende nieuwe boerenfamilie uh, bij elkaar komt. Want uh, ja, tot 1 juni zijn de evenementen uh, nog steeds gesloten. Dus uh, ik kijk uit naar de volgende keer. Tot ziens! En zo zat ik dus op het dak van het schapenhokje. Die gewoon lekker in de schaduw bleef liggen. Met deze warmte.